Artificiële intelligentie is tegenwoordig overal te vinden. Zo kunnen we met AI bijvoorbeeld steeds beter anticiperen op de file problemen in het verkeer. Zou het niet handig zijn om een app te ontwikkelen die gebruik maakt van AI en die op basis van jouw persoonlijke voorkeur jouw ideale en meest comfortabele traject gaat voorstellen. Bijvoorbeeld, je stapt alleen maar over op de trein wanneer je zeker bent van een zitplaats, zodat je kan doorwerken. Elke slimme oplossing begint met een simpele vraag. Deel jouw vraag of idee op www.amai.vlaanderen en misschien komt jouw voorstel wel tot leven.